Hoi, ik ben Middelsmedes, eigenaar van Communicatievogel. En vandaag gaan we Twitter-vragen beantwoorden. De hashtag DTP over Facebook. We gaan even kijken op de mobiel, op de smartphone. Wat wordt er eigenlijk gevraagd over Facebook en wat weet ik daarover? Oké. Okay. FC Lisse fights Facebook. Kan iemand mij vertellen wat het nut is van de AVG? Is er ook iemand die er baat bij heeft? Oké. Okay. Ik weet niet waarom dit naar een voetbalclub wordt gestuurd. Maar de AVG is natuurlijk voor de bescherming van persoonsgegevens. Met name de bescherming van, zeg maar, medisch geheim, bankrekeningen, dat soort zaken. Dus echt persoonlijke gegevens, die moeten niet worden aan andere mensen. Elk bedrijf heeft ermee te maken. En ook als je met social media bezig bent en je adverteert bijvoorbeeld naar mensen op je e-maillijst, is het handig als mensen op je e-maillijst dat weten. Want als je adverteert, upload je die e-maillijst bijvoorbeeld bij LinkedIn of bij Facebook. En dan hebben zij die e-maillijst ook. Dus dat is uh, goed om te weten. Dan nou, vraag. Iemand anders nog, meer mensen probleem met de Facebook Business Manager. Ik gebruik toevallig ook de Facebook Business Manager voor mijn account. Nee, heb ik geen probleem mee. Er wordt ook niet op gereageerd, dus ik denk dat hij de enige is. Oké. Okay. Uh, wat heeft jou voorkeur, Twitter of Facebook? Dat is een hele goede vraag. Ik vind Twitter namelijk nog steeds heel erg leuk. Maar of het, heeft het mij voorkeur ten opzichte van Facebook, dat weet ik niet. Ik weet wel dat Twitter heel handig is voor mijn bedrijf nog steeds. Maar ik zit er persoonlijk minder op, zit ik nog meer op Facebook. Dus ik denk, toch Facebook, ik word bij de minderheid van deze volg. Laura vraagt dat trouwens. Uh, wanneer ben ik blij? Ik schrijf een nieuw stuk op Facebook voor de jonge Nederlander. Daarbij is het thema, wanneer ben jij blij? Nou, wanneer ben ik blij? Ik ben blij als ik shoplite. Ik ben blij als ik een uh, boek lees. Ik ben blij nadat ik yoga heb gedaan. Helemaal ontspannen. Ik ben natuurlijk blij als ik het leuks ga doen met vrienden. Hm, nog iemand die niets meer kan posten op zijn business page op Facebook. Er was dus toch nog iemand. Maar daar heb ik ook geen last van. Dit was zelfs op 2 mei. Hm. Nou, wat soort vragen zijn er nog meer? Wie is er gestopt met Facebook, maar gebruikt het nog wel zakelijk? Hoe doe je dat? Ik zou gewoon niet stoppen. Ik gebruik het wel voornamelijk zakelijk. Maar waarom zou je stoppen met Facebook? Waarom twee verschillende weergaven van statistieken op twee pagina's? Hmm kan te maken hebben met het aantal fans op je pagina. Als je bijvoorbeeld minder dan 30 fans hebt, kun je nog niet zien wanneer jouw mensen online zijn en wanneer niet. Maar heb je meer dan 30 fans, dan zie je het wel. Heel erg handig. Uh, zo, allemaal gratis dingen. Ik kwam nog een strandfilmpje tegen van een rolstoeler in stromende regen. En toen zei ik, zet hem daar maar neer. Of iets in die trant. Of is dat meer iets voor Facebook? Hmm. Volgens mij staat dat voor elk sociaal medium wel leuk. Ook bij Editie NL is het voorbij gekomen dat jongeren zijn overgegaan naar Instagram en Snapchat. Iets met de gegevens. Hoe moet ik dit dan interpreteren? Bla bla bla. Ja, jongeren zijn inderdaad overgestapt naar Instagram en Snapchat. Dus heb jij een, een doelgroep onder de 20 jaar? Dan kun je Snapchat en Instagram zeker gebruiken. Zelfs tot 40 jaar is Instagram echt wel iets om aan te raden, want de helft gebruikt het al. Nou, voor zover de interessante vragen op de Facebook. Durf te vragen op Twitter. Tot ziens.